Hoi! Enke! Jij moffies! Brandmelder! Brandmelder! Woohoo. allemaal voor een paar kaarsjes. <tie> dat gaat wel. Dat uh, is Niels. Het dat is eindelijk andere Niels. Jullie zien hem eindelijk. Gast, gast, ja. gast, ja, stil. De... Goedemiddag KPN nummerinformatie met Gemma. Maar die ook gaat vuur eten. Oh, nee, dat is nep. Fake. Hij cheat. Hij cheat mensen, hij cheat. Hij cheat zo erg. Ik zie I mezelf doos. nu. Ik zie die blik die ik doe. Zie je mijn blik? Zie je mijn blik? Zie je mijn blik, jongen? En ik ga naar mijn oude school toe. En uh, mijn moeder blijft uh, hier. Spullen Nou, ik uh, ben er. En okay. ja, dan ga ik mijn oude vrouw Maar dat ga ik niet filmen. Dus ik zie jullie zo. En hallo mensen van je movies. Of uh, wat? Lol. Uh, Oké okay, mensen, van je movies, uh, dit was uh, de video voor vandaag. Vandaag geen um, sketch, because I don't do that in my free time. Oh, goed Engels jongens. Nee, um, ik heb niks opgenomen, of het is niet echt klaar, de last one. Deel 2, dat is nog niet klaar. Dus die komt uh, ergens in de vakantie. Ja, vandaar deze video dus. En van die kant komen er ook video's in plaats van de beloofde series. Dus, sorry daarvoor. In ieder geval... wat the fuck doe jij hier? Ja, ja, ik doe niet veel. Oké, okay, dus vonden jullie deze video leuk? Geef dan een blauw duimpje en wil ik niet meer abonneren? En zie ik jullie de volgende keer weer en deel met al je vrienden zodat zij dit ook zien en zo. En zeker abonneren, dat zal ik doen. Dan uh, komt er bijna iedere dag weer een video. Behalve op de, vrij, uh, op de donderdag en op de dinsdag. komen maar naar hier, dan mag je video's online. In ieder geval, oké, okay, doei!